Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag gaan we kokorellen. De lente en zomer zijn weer in zicht en daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Er is alleen één groot nadeel daarvan en dat is... Hoi kort. Hoi Verschrikkelijk, heel veel mensen hebben er last van. Het komt door de pollen die in de lucht zitten, tranende de ogen, snotten in de neus, pijn in je keel, noem maar op. Maar daar hebben wij de oplossing voor en dat gaan we je vandaag laten zien. Dat heel veel mensen weer last beginnen te krijgen van die verschrikkelijke pollen. Snotneus, tranende ogen. Uh, maar wij hebben daar dus een goede manier voor hoe je daarvan af kan komen. En uh, daarvoor heb je lokale honing nodig. Het idee erachter is, is dat in de lokale honing zitten al pollen van de buurt. Uh, als je die dus binnenkrijgt in combinatie met de dingen die we zo meteen gaan gebruiken, raak je lichaam daar immuun voor. Dus ze zeggen dat van dit mengsel je afkomt van je hooikoorts. Dus wat hebben we nodig? We hebben lokale honing hebben we gekocht, de gember, dat lekker. Rozemarijn en kaneel. Het is de bedoeling dat je eigenlijk al deze drie dingen bij de honing gaat voegen. Dat voor een aantal weken laat staan. En vervolgens, als het eenmaal klaar is, vult je, alle, vult je al deze ingrediënten uit de honing. En neem je het eigenlijk iedere ochtend in, zodat je de rest van de dag geen last meer hebt van hoi -korts. Ik ga je nu laten zien hoe je het moet doen. Dus je hebt de honing, je pakt een stuk gember, die snijden we even af. De gember hoef je overigens niet te pellen, die snij je gewoon in dunne stukjes. Voeg je bij de honing. Volgens de roze marijn. Dus in dit geval pakken we gewoon drie stiltjes. En wat makkelijk is, is om gewoon aan de bovenkant te pakken, aan de verkeerde kant zeg maar. En gewoon naar beneden te... Smooth. Naar beneden te trekken. En die blaadjes die voeg je ook bij de honing. Klein beetje gebroken, stop je ook bij de honing. Zorg ervoor dat het mengsel goed door elkaar geschud wordt. Zodat de smaken en werkzame stoffen goed geabsorbeerd worden in de honing. Dit meekseltje, zoals het er nu uitziet, laat je voor twee à drie weken staan. En uh, dan is het smullen maar. Dat is handig.